Ik ben Melanie. Ik ben 17 jaar en ik woon in Beerta. Ik heb hier ook praleparezen. Dat is een soort van spasme in mijn benen. En dan uh, kun je moeilijk lopen en dan heb je last van je benen en van je knieën en van je rug. En daarvoor moet je ook um, bijvoorbeeld operaties doen met spieromlegging, Maar je kan ook um, dingen eraan doen, bijvoorbeeld um, schoenen dragen met uh, spalk erin of um, achterspalken of voorspalk, En ik heb nu voorspalken en dat helpt tegen de pijn en dan uh, kun je rechterop lopen. Ik heb ook altijd op hardlopen gezeten en op volties en op dansen. Dan ben ik echt aan hardlopen begonnen en daarna mocht dat niet meer dus ben ik gaan en biken. Nu al drie jaar dus. Het is de goede waar ik ik kiezen, maar dat was best wel zwaar. Met bochten en zo, daar kon ik nog niet zo goed. Ja, mijn eerste wedstrijd was in Rotterdam. Ik vond het best wel, was best wel zenuwachtig, omdat ik niet wist wat me te wachten stond. Bij een wedstrijd moet je altijd een uur trainen, bij ja, een uur die wedstrijd doen. Ja, en dan zo hard mogelijk en dat zijn meestal rondjes van één kilometer, één, twee kilometer. Als ik niet aan sporten was, ging mijn school eruit en nu had ik veel betere cijfers en zo, meer conditie en zo. Ik wil laten zien dat hembike uh, goed is voor, voor mensen met uh, een beperking en dat ze ook wat kunnen bereiken in hun leven. Mm-hmm.